We beginnen de derde toer met 3 lossen: 1, 2, 3. We keren het werk. We slaan 1, 2 steken over en in de achterste lus maken we 1 stokje. En in de volgende de achterste lus 1 stokje. Dan gaan we in deze steek drie stokjes in één steek maken. 1 2 3 In de achterste lus één stokje. In de volgende in de lus, een stokje en in de volgende, in de achterste lus, één stokje. Dan heb je drie steken in de achterste lus gedaan. Dan slaan we één, twee steken over. Dan weer in de achterste lus, een stokje. In de achterste lus, één stokje en in de achterste lus, één stokje in totaal 3, dus je hebt de herhaling is 3 stokjes in een steek dan 1 2 3 stokjes in de achterste lus en weer 2 steken steken overslaan en weer 3 stokjes in de achterste lus dan 3 steken weer in een steek dat is de herhaling en zo ga je heel toer 3 ga je af dus achterste lus een stokje achterste lus een stokje achterste lus een stokje dan sla je 1 2 steken over dan ga je weer in de achterste lus een stokje achterste lus en nog een keer en dan in de volgende steek 3 stokjes in een steek dit is de herhaling en dan krijg je weer zo'n mooi golfje en dan zie ik je op het einde van de derde toer. dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu bijna op het einde van de derde toer we gaan nu drie stokjes in één steek maken je kunt erop letten dat het echt de middelste van de vorige toer is het middelste stokje van de vorige toer en nu gaan we na die drie stokjes in één steek weer drie Stokjes maken in elke steek één stokje in de achterste lus en we maken één stokje op deze laatste steek. Dan gaan we drie. Lossen maken en dan gaan we naar toer 4, dus dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan de vierde toer. We hebben al drie lossen gehaakt. Dan keer je weer je werk. we slaan een steek over we gaan in de achterste lus een stokje maken zie je dus je slaat deze over dit stokje we gaan nog een keer in de achterste lus een stokje maken in de achterste lus een stokje dan gaan we een of vijf stokjes in een steek maken 1 2 3 4 dan gaan we achterste lus weer een stokje maken. Achterste lus, één stokje. Achterste lus, één stokje. En dan heb je dus dit is de herhaling, vijf stokjes in één steek en drie stokjes in de achterste lus. Je slaat weer twee steken over. Dan ga je weer in de achterste lus een stokje maken dat als het goed is zijn het drie, gewoon 3 stokjes 2 overslaan 3 stokjes dan in de bovenste of in de dubbele of in het, in het stokje met de 2 lusjes gaan we 5 stokjes maken 1 2 3 4 5 dus de herhaling is 5 stokjes 3 stokjes in de achterste lus 2 overslaan 3 in de achterste lus 5 stokjes dus dat is toer 4 ik ga nog even mee haken dus drie stokjes in de achterste lus 1 2 3 1 2 slaan we over 3 in één steek vijf stokjes 1, 2, 3 Vier vijf en dan ga je weer drie stokjes in de achterste lus haken twee overslaan en drie in de achterste lus en zo maak je heel toer 4 af en dan zie ik je op het einde van toer 4, daar zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de vierde toer en ik moet in die middelste nog 5 stokjes haken 1 2, 3, 4, 5 oh, het begint echt al heel leuk te worden geef moment dan heb je het door en dan ga je echt uh, genieten uh, nu gaan we nog 3 stokjes maken in de achterste lus 1 2 ik ga in deze opening nog een stokje maken en we maken dadelijk voor toer 5 nog 3 lossen maar die laat ik in de volgende video zien dus dit, deze video was toer 3 en 4 ik zou zeggen dankjewel voor het kijken de volgende video komt toer 5 en toer 6 in deel 3 en uh, ja het geeft echt een heel leuk resultaat doordat je ook iedere keer uh, je toeren draait, dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag abonneren de duimpjes omhoog hieronder op die rode knop klikken en ik zie je graag bij de volgende video weer terug tot ziens